We spelen een gloednieuwe spel, Call of Duty World War 2. Met de nieuwe DLC van World War 1. Wat? Het is een seconde stilte ertussen. Ja, maar <laughs> ik moet toch wel even focussen op een... <lacht> ja, het ziet ik het lekker uit. Nou, we gaan beginnen. Ja. Wow, Verdoen Heights. Wow, dat lijkt echt heel veel op Battlefield 1. Ja, dit lijkt echt hoor. Ik vind wel dat ze de graphics op uh, Call of Duty uh, dit spel wel mooi hebben gemaakt. Ja, klopt. Kunnen we even nee. Ja. Yeah. Oh, daar komt ie. Nice. Second life, baby! <laughs> links, links, links. Ah! Rechts. Oh, er komt er een.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 Dit wapen, ouwe, ooooh, bam. Dit wapen is zo so nasty. Biep, ooooh, dit wapen is een bieest. Oh. Oh. Oh. Damn, Saw, so you just got fucked up. Ik kan hem kopen. Doe het. Is die echt goed? Ja, die is echt maar goed. Maar damage echt schijt. Ja, die is echt goed. Nee, er staat damage en het zit echt een heel klein beetje. Ja, die is echt goed. <laughs> nee, nee. Er staat dat de damage van Kopen. dat ding echt heel slecht is. Kopen joh. Oud... Ik heb het gedaan. Precies gelijk. Zo, oh ja, nee oké, okay. ik ben wel een beetje verliefd op het wapen man. Oké, okay, uh, so. uh, oké, okay. okay, even het hoekje om. Even het hoekje om kijken. Oh, oh! On the roof! On the roof! On the roof! On the roof! On the roof! On the roof. Oh! Assassin! Assassin! Grenade erin! Gooi je grenade erin! Nee. Oh nee! Dat was een assistant! Ja! Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze heerlijk gloednieuwe video van Call of Duty En ja. wil je nou meer video's zoals deze zien? Abonneer dan even beneden en voor je nou, dit nou een echt een top video laat dan even een like hier achter. We zijn ook te volgen op Twitch. En op Instagram. En op. Uh, op in Twitch, en op Twitter. Twitter. Yeah. Yeah. Dus. Als je echt een leven hebt, volg ons daar ook even op. Dan zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Hey, doei. <laughs>